we gaan vandaag om een potje heen haken maar eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken duimpjes omhoog is leuk, um, abonnees um, inmiddels 15.000 en ja toch wel uh, nooit verwacht maar toch gekregen um, we gaan dus vandaag om een potje heen haken uh, je hebt niet veel nodig ik zal dadelijk vertellen wat je nodig hebt Um, je kan natuurlijk ook om glazen potjes uh, heen haken alles wat rond is uh, maakt niet uit of het nou groot of kleiner of anders is dus je, de afmeting uh, haak je dadelijk in het rond eerst een rondje en dan gaan we in de hoogte haken maar uh, ja we gaan beginnen en uh, dan zie ik je zo weer terug tot zo ik zal je even gaan vertellen wat je nodig hebt je hebt gewoon een bolletje wol nodig Het maakt niet uit welke ik heb nu voor wit gekozen omdat wit vind ik wel leuk om uh, het contrast met het potje maar je hebt natuurlijk ook meerdere potjes dus ja je kan ook kiezen welk, zelf kiezen welke kleur dat je uh, haakt of dat je maakt uh, je hebt nodig een schaartje haaknaald ja of nummer 6 of nummer 5 Dat ligt eraan waar je zelf het fijnste mee haakt en met welke wol dus dit is gewoon een een heel simpel bolletje wol wat ik over had dus je kan het gewoon overal mee haken en een klein stopnaaldje voor de draadjes af te werken en ik vind ook zo'n um, ja, potje omhaken vind ik ook heel leuk om een als cadeautje te geven kijk want dan heb je ja je kent overal wel die potjes ik heb hier ook nog een het is een beetje moeilijk om zo te laten zien maar goed je kan natuurlijk ook een, een labeltje eraan hangen zodat het een leuk cadeautje wordt um, en dan gaan we beginnen tot zo omdat het onderkant van het potje rond is, welk potje dat je ook hebt, maakt niet uit is het makkelijk om met een magische ring te beginnen en ik ga het even heel rustig uitleggen, je pakt dus een draadje je houdt hem om je vinger, van de achterkant naar de voorkant, en dan maak je nog een Lus, zo ik hoop dat je het goed kan zien. Want het witte garen, ik denk dat ik toch even ander garen pak. Maar goed, ik pak even de magische lus. Dan pak je je haaknaald, je haal je onder die lus door. Dus ik zal het nog een keer voordoen. Je hebt je vinger, daar haal je je draad over. Dus het uiteinde laat je hier dan, dan doe je nog een keer. Die lus erover, zo zie je, en die hou je hier met je duim vast. Dan pak je je haaknaald, ga je onderdoor en dan pak je het draadje op. En dan heb je het draadje aan je haaknaald, en dan hou je dit met de, je duim vast. Dan haal je je vinger eruit, omslaan en door de lus heen trekken, kijk en dan is je magische ring is klaar ik ga toch proberen met dit garen verder te gaan, want volgens mij kan je het wel goed zien dan maak je zes vaste in die magische ring 1 2 3 vier, vijf, zes, en dan trek je aan het draadje van je magische ring. Gewoon voorzichtig. ziet er nu als een rommeltje uit maar het wordt altijd mooier dan je kan natuurlijk ook uh, vier los opzetten en dan uh, je je cirkel dicht maken dat kan ook dan ga je in de eerste steek daar maak je de toer dicht met een halve vaste even goed de eerste steek zoeken, omslaan en door twee lussen, Kijk, dan, dan ben je nu klaar met je magische ring en je hebt je toer gesloten. Dan leg je een, een touwtje of een koordje hier tussen zodat je weet: hier begint mijn eerste toer of mijn tweede toer nu. Dus ik heb er een koordje tussen gelegd en je doet een losse. En dat is om toer 2 te beginnen. Nu gaan we in elke toer of in elke steek gaan we twee Vast te maken. Dit is 1. En in diezelfde steek gaan we nog een vaste maken. 2. Dus je telt 6 keer tot 2. 1. 2. In dezelfde steek 2 steken 1. 2. insteken draad ophalen omslaan door twee in dezelfde steek weer nog een steek en in de volgende weer twee vaste een, twee dat je het draadje hier hebt zie je dat je dus even deze wegleggen bij de het einde van de toer aangekomen bent dan ga je de toer sluiten kijk je steekt hier echt in die eerste steek van de vorige toer in en je haalt je draad door twee lussen dat is een halve vaste dan leg ik weer mijn draadje hier voor en dan ga ik weer een losse maken voor het begin van de derde toer en de derde toer gaan we niet uh, twee in elk vaste zetten maar om en om dus we gaan de eerste pakken we wel twee we hebben al een losse gedaan om de toer te beginnen met toer 3 in de eerste zetten we twee vaste En dan gaan we er 1 in zetten. In de volgende steek zetten we 1 vaste. Dan weer in de volgende steek 2 vaste. En in de volgende steek 1 vaste. Dan weer 2 vaste. En in de volgende steek 1 vaste. In de volgende steek weer twee vaste en dan weer een vaste. In de volgende steek twee vaste en dan weer een vaste. En dan weer in de volgende steek twee vaste en dan in de laatste steek nog. 1 vaste. En aan het draadje zie je dat je op het einde bent van je toer. Toer 3. Dan gaan we dus weer hierin de toer sluiten met een halve vaste. Sorry, ik zit verkeerd. Je moet ook echt hier zijn waar die toer is begonnen. Dus echt waar de losse heeft gezeten omslaan en door 2, dan haal ik weer het draadje even leg ik weer hiervoor. en dan gaan we een losse maken en dan gaan we aan toe 4 beginnen en toe 4 is 2 vaste 1 in dezelfde steek en dan gaan we enkele maken 1 vaste in de volgende steek en weer een vaste in de daarop volgende steek. Dus je zet twee vaste in één steek, dan een vaste in de volgende steek en een vaste in de na daarna de volgende steek. En dan herhaal je de toer met twee vaste in één steek, dan één steek in één steek en één steek in één steek. Dan weer twee vasten. één in dezelfde steek. Dan weer één vaste en nog een keer één vaste. En weer twee steken in één steek. Dan één vaste en nog één vaste dan weer twee goed kijken waar de steek is twee vaste en weer een vaste en weer een vaste en dan weer twee vaste in een steek en dan weer een vaste en nog een vaste en we sluiten de toer en de telefoon gaat Momentje. Oh, het is al over. Dan sluiten we nu de toer. Dan moet je even uit elkaar trekken en kijken bij het grijze koordje waar je de eerste losse op hebt gezet. En daarmee sluit je de toer. En dan leg je weer het draadje naar boven. boven. En dan gaan we met 1 lossen. En dan gaan we aan de volgende toer beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. We gaan nu verder met toer 5. En ik ga toch even proberen of ik beter alles kan laten zien met een ander kleurtje. Dus we zijn nu met toer 5. ga even de draad aanhechten. En gewoon lekker vast en nu gaan we weer meerdere in toer 5 en we pakken de eerste steek en dan gaan we weer twee vaste inzetten 1 2 dus 2 in dezelfde steek en dan gaan we een uh, vaste doen in de volgende steek. Dan pakken we weer de volgende steek 1 vaste en in de volgende steek 1 vaste. Dus je telt iedere keer 2 vaste in 1 steek en dan 1 in 1 steek, 1 in 1 steek, 1 in 1 steek. 1 in 1 steek dan gaan we weer twee vaste doen: 1, 2, en dan gaan we weer tot 3 tellen met enkele vaste: 1, en in de volgende: 2, en dit is de derde, en dan gaan we weer twee vaste: 1, 2 in een steek, en dan gaan we weer drie vaste maken. Dan weer 2. In één steek en dan weer in elke steek een vaste. Dus dit zijn er 3 1, 2, 3. Kijk hoe leuk het al uh, wordt. Het maakt niet uit hoor met welke kleur dat je een potje gaat maken. Dus 2 in 1 steek. En dan weer 1, 2, 3. Twee in één steek. En dan weer 1, 2, 3. En hier kan je natuurlijk heel goed zien waar je de toer moet sluiten, maar ik trek het altijd een beetje open zo kijk en daartussen, daar sluit ik de toer en je haalt je draad op met een halve vaste door twee lussen ik pak weer even het grijze draadje en die leg ik er weer tussen dan gaan we aan toer 6 beginnen een losse en dan beginnen we weer in één steek met twee vaste 1 2 dan gaan we nu tot 4 tellen 1 2 3 4 en dan gaan we weer 2 vaste in elke in een steek zetten en dan gaan we weer tot 4 tellen 1 2 vier, dan weer twee in één steek en weer tot vier, vier, dan weer twee in één steek en we tellen weer tot vier. 1 2 3 4. 4 en weer 2 in een steek en we tellen weer tot 4 1 2 3 4 en we zetten weer twee vaste in een steek en we tellen weer tot 4 1 2 3 4 en we sluiten de toer weer met een halve vaste draad ophalen door 2 En dit was toer 7. Nee, dit was toer 6. Even kijken hoor. Twee vaste. Nee, dit is toer 5 met 3. En toer 6 is met 4 vaste. En dan ga ik even een centimeter pakken en een potje. En dan zie ik je zo weer terug. En dan heb ik nu mijn centimeter en ik kom nu in totaal op 9 centimeter en in inches is de is het 3,2 9 centimeter kom ik in de in het rondje uit en als je dan het potje pakt en je hoeft het er natuurlijk nog niet eens meer te meten je, je pakt het potje, het is een Ikea potje hiervan de Velka van Ikea en die meet je dan of je zet hem erop zie je dan heb je al de onderkant van je potje heb je al ja uh, uh, klaar het rondje heb je gewoon klaar en dan gaan we nu stokjes maken en stokjes gewoon om, om het nu weer recht omhoog te laten lopen en we beginnen met drie lossen. 1 2 3. Even kijken zo iets dichterbij kan. En dan beginnen we met uh, in elke steek een stokje. Maar we pakken de achterste lus. Dus je kan je haaknaald gebruiken om een beetje zo die achterste lus te pakken. Daar steek je in. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. En nu ga je in elke achterste lus dus niet normaal zou je twee lusjes pakken maar nu pak je dus alleen de achterste lus even omslaan insteken, draad ophalen, omslaan door twee en omslaan door twee kijk dan krijg je een beetje een, een, een rare lus maar dit komt straks helemaal goed nog een keer je pakt de achterste lus Haalt je draad door, omslaan door 2, omslaan door 2. En dan heb je alweer 3 stokjes gemaakt, zie je. En hier, dit is het begin, en dit gaat dadelijk om het potje heen. Omslaan, achterste lus pakken. Draad ophalen, omslaan, omslaan door 2, omslaan door 2. En zo maak je de hele ronde af. En dan zie ik je op het einde van de toer. Zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de toer met stokjes. Waarbij je dus niet meer gaat meerdere. En je zie je hoe mooi dit randje wordt? Je gaat gewoon op, op die rij ga je gewoon op elke steek een stokje zetten in de achterste lus. En we zijn nu op het einde. En we maken de laatste het laatste stokje. En zie je dat dit weer gewoon mooi wegtrekt als je dus in die achterste lus steekt. En nu gaan we dus het stokje sluiten. En dan pak je hierboven de bovenste lus. En we gaan de toer sluiten. En als je het nu recht zet, zo, ik zal even het potje pakken. Je zet het potje erop. En dan zie je dat het gewoon nu niet meer gemereld wordt, maar dat je nu omhoog gaat werken. En ik ga nu nog één toer stokjes doen. Uh, zeker als je een glazen potje hebt, is het toch mooier om nog één toer stokjes te doen. En dan doe je drie lossen en dan ga je weer op elk stokje een stokje zetten en nu ga je niet meer in de achterste lus maar gewoon je pakt de gewone het eerste stokje dus je pakt deze eerste opening en daar ga je een stokje opzetten zie je? en dan zijn die eerste drie lussen deze gebruik je om omhoog te werken en op elke steek een gewoon stokje niet meer in de achterste lus maar gewoon in elke steek of op elke steek een stokje Dan zie ik je op het einde van de toer hier kijk deze kan er weer uit nu dit draadje dit was voor de onderkant en nu gaan we verder met deze kan je ook afwerken als je wil soms dan vind ik het wel fijn om meteen de draadjes af te werken maar dat doe ik ook pas wel eens op het laatst gewoon weer in elke steek nog een stokje en op het einde hier dan zie ik je weer terug je tot zo! we zijn nu op het einde van de tweede toer met vaste en je gaat hem sluiten met een halve vaste Kijk, en als ik weer het potje erop zet zie je dan, uh, dan ga je al een stukje omhoog, dan haal ik nu het potje eraf, dan gaan we nu maken één um, losse omhoog want we gaan um, 5 vaste maken in elke steek een vaste 1 2 3 4 5 dan slaan we een twee steken over en dan gaan we in deze derde steek, daar gaan we een keer omslaan in die derde gaan we de draad ophalen, omslaan door 2 en dan gaan we nog een keer omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 dus dan heb je 2 in totaal 3 lussen op je haaknaald, dan sla je om en door drie lussen. Dan maken we 1 losse en dan doen we in diezelfde steek hier weer zo'n moesje maken. Een moesje. Je steekt in, je haalt je draad op door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2 en dan weer door 3 lussen en dan 1 losse. Zie je? Dan heb je twee van die moesjes dan ga je weer twee halve moesjes maken een een moesje is het twee je hebt drie op je haaknaald omslaan en door de drie lussen en een losse zie je dan krijg je hier een heel leuk boogje dan gaan we weer vijf lossen doen of vijf vaste maar we slaan twee steken over dus 1, twee slaan we over en dan gaan we weer vijf vasten maken. 1 2 3 4 5 We slaan twee steken over. 1 2 slaan we over en we gaan weer een moesje maken. Tenminste het zijn eigenlijk drie moesjes met Halve stokjes die niet afgemaakt zijn. Dit is 1, dit is 2, omslaan door 3 lussen en 1 losse ertussen. Die mag je niet vergeten. Dan gaan we weer een moesje maken van halve stokjes in dezelfde steek. Omslaan door 3, omslaan door 1. Dus 1 losse en weer een moesje in dezelfde steek. Door 3 en 1 lossen, zie je wat je dan krijgt? Dan krijg je wel een leuk waaiertje. Dan sla je 1-2 steken over, en dan gaan we weer 5 vaste maken: 1, 2, 3, 4. Dan weer een twee steken overslaan en in die derde gaan wij die halve stokjes maken die we niet helemaal afmaken en dan halen we door, omslaan door 1. en weer een half stokje, omslaan door drie. Je kan de snelheid langzamer zetten. Uh, rechtsboven hier in de video staan drie puntjes daar kan je de ondertiteling aan zetten die doe ik ook altijd uh, bijzetten. en uh, de afspeelsnelheid kan langzamer of sneller je steekt weer in dezelfde steek in en je maakt een leuke moesje met twee halve stokjes omslaan door drie omslaan door 1. En je slaat 1, twee steken over en we gaan weer 5 vaste maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan zijn we hier begonnen. Ik heb er nog geen draadje tussen gelegd, maar we zijn wel hier begonnen. Dus ik, ik kan nog één waaier maken. En dan gaan we ook doen. Ik sla nu één steek maar over. Want ik kom hier zo uit. Het is wel eens uh, lastig als je niet goed uitkomt maar. Ja, ik denk toch dat ik hem hierin maak. Ja, ik sla nu geen steken over. Maar je kan het moesje gewoon even een beetje. Ja, dit is wel smokkelen omdat het niet. Ik heb eigenlijk niet geteld of het uitkwam, maar uh, ja, als je dus 1, 2, 3 moesjes hebt, dan heb je hier de vierde, dus dan is het wel mooier: een losse en weer twee halve stokjes, je hebt drie lussen op je haaknaald en je gaat weer door omslaan door 1. En nu gaan we nog één moesje in één steek maken en een losse. En dan gaan we de toer hier sluiten met een halve vaste. Zie je? En dit is de toer met de moesjes. En dan dan zie je ook. Ik ga even deze draad afknippen. Als je het potje erin zet. Zie je, dan krijg je ook een beetje een leuk golvend effect hier. Dus dit dat golft echt een beetje. Zie je hoe leuk? En dan ga ik dadelijk weer met wit verder. Want dan zie je goed wat ik uh, aan het doen ben. En dan zie ik je zo weer terug. Even nog even goed laten zien hier. Dit is de onderkant. En dit zijn die leuke ja dit is het leuke golfje wat je erin krijgt, dan zie ik je zo weer terug we gaan nu verder weer met wit want het is misschien ook wel leuk voor de verandering en dan pak je weer je garen Loop het even goed eraan vast en dan beginnen we even kijken, heel goed kijken waar ik moet beginnen met 1 losse. Ja, dan is dit weer het begin van je toer. En we hebben hier dus 1, 2, 3, 4, 5 vaste gezet en nu gaan we dus 3 lossen maken en dan gaan we in die middelste van die 5. 1, 2, de derde, daar gaan we 3. Dubbele stokjes opmaken, dus dubbel stokje is twee keer je haaknaald of je draad om je haaknaald slaan. En dan gaan we drie dubbele stokjes maken met twee keer de draad om je haaknaald, dus een twee keer om je haaknaald in dezelfde steek insteken, draad ophalen door twee, door twee, door twee, twee keer omslaan. Insteken, draad ophalen, omslaan door 2, door 2, door 2 en dan gaan we weer 3 lossen maken: 1, 2, 3. En dan gaan we in het begin hier bovenop op dit middelste moesje van die 2 uh, halve stokjes, daar gaan we vast te zetten, maar ik denk dat ik hem gewoon helemaal in het midden van het moesje pak het is misschien toch mooier om de steek te pakken hoor. momentje ja ik pak toch de steek hierboven ja je kan kiezen nee je kan niet kiezen je pakt de bovenste steek en daar zet je gewoon een vaste op zie je dan is het toch hier in het midden van het moesje staat het vast en dit zijn weer drie dubbele stokjes dus je doet drie losse en je gaat weer van die 5 1 2 3 4 5 daar ga je in het midden twee keer je draad om je naald in slaan en daar gaan we drie dubbele stokjes inzetten 1 twee drie dan weer drie losse en dan ga je weer het midden van zo'n moesje zoeken zet je een vaste zie je dat hoe leuk dan krijg je toch een beetje die openingen als je dus het potje erin zet je smaaknaal eruit, zie je dan heb je het verschil van kleur is leuk je kan het ook in één kleur doen je kan meerdere kleuren doen maar het is wel mooi dan heb je het golvende de onderkantje en dan sluit dit mooi erin aan en, en zo maak je de hele toer af dus je zet een vaste bovenop dit moesje, je maakt drie lossen en je maakt drie dubbele stokjes in het middelste vaste van die vijf van die voorgaande toer, Ik kan nog een keer meedoen, dus je doet drie lossen en in de middelste 1 2 de derde dus daar zet je in een steek 3 dubbele stokjes En zo maak je de hele toer af, dus drie lossen, een vaste en weer drie lossen en weer drie um, dubbele stokjes. En dan zie ik je op het einde van de toer. Dan zie ik je weer terug. Tot zo. En nu ben je op het einde van de toer met die dubbele stokjes. We sluiten de toer hierbovenin. Zie je waar die 1, 2, 3 lossen zijn hierbovenin daar sluiten we de toer met een halve vaste en nu gaan we op elke toer, we beginnen de volgende toer met een losse we gaan nu op elke steek een vaste zetten dus we hebben hier een steek en die is een vaste en we gaan op deze steek een vaste zetten en we gaan op deze steek een vaste zetten en dit zijn drie uh, losse maar hier gaan we onder door hier gaan we 1 2 3 vaste zetten en op die steek kunnen we weer een vaste zetten dan weer 3 vaste 1 2 3 en dan gaan we op elke steek een vaste zetten 1 2 3 zie je op elke steek een vaste dan weer 3 vaste 1 2 En een vaste, en dan pak ik heel eventjes het potje erbij. Kijk eens, nu zijn we al bijna hier bij die bovenste rand. Maar we maken deze toer nog even netjes af met die vaste. Zie je hoe leuk dat dan? dat je dan het effect krijgt dat het gewoon netjes wordt en uh, dan zie ik je dadelijk als je de toer met vaste klaar hebt dan zie ik je weer terug tot zo en dan zijn we nu op het einde van de toer met vaste dan sluiten we deze toer en ik ga nu even een ander kleurtje pakken ik ben zo terug moment en ik heb nu een heel raar kleurtje misschien voor jullie gepakt, geel <laughs> maar um, ik zit in één keer te denken van ach, oh, het is ook wel leuk om de oeteldonkse kleuren weer aan te houden en um, dat betekent bij ons carnaval en dan kan je deze potjes op tafel zetten als het carnaval is maar je kan natuurlijk alle kleurtjes gebruiken en met deze kleur kan ik het misschien goed we beginnen met een 3 losse, met 3 losse beginnen we, ja ik moet de draden dadelijk iets beter wegwerken. En nu gaan we omdat we eerst allemaal vast hebben gezet, gaan we nu in elke steek een stokje zetten dus 1. 2, 3. Ik hoef eigenlijk niet meer te tellen, maar het zit zo in mijn systeem: tellen. Want als je niet telt, dan, uh, ja, dan kom je vaak niet uit met je steken. Je moet vaak een even aantal steken hebben, of juist een oneven aantal. Maar uh, je moet gewoon lekker kunnen haken, natuurlijk. Pak weer even het potje bij. Zie je dat je al bijna bij het randje boven bent? Dus gewoon een rij stokjes op de elke steek van de vaste. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn op het einde van de toer met de stokjes met de gele bol. En we sluiten de toer. Dan ga ik nog één losse maken. En ik ga er nog één toer vast op zetten. Maar wat je natuurlijk ook kan doen. Kijk, Voordat ik die toer vast erop zet, zal ik weer het potje weer inzetten. Je kunt natuurlijk, als je een hoger potje hebt, kan je continu die toeren herhalen. Dus die toer die je net hebt gedaan, hier met die moesjes en die uh, vaste en daarop weer die toer met die drie uh, losse en drie dubbele stokjes, die kun je natuurlijk herhalen. Die kan je hier weer nog boven zetten. Want stel dat jij jouw pot groter is, dus jij hebt een hogere pot, dan kan je gewoon doorgaan met deze toeren herhalen maar ik heb nu besloten om hier nog als laatste een uh, toer vaste erop te zetten en dan, uh, dan is het potje eigenlijk klaar ik zou zeggen dankjewel voor het kijken graag tot de volgende video duimpjes omhoog en abonneren en uh, ik zie je graag weer terug tot ziens